Het Bijbelvers voor vandaag staat in Jeremia 23, vers 29. Is mijn woord niet als een vuur dat alles verteert wat de test niet kan doorstaan? Als een hamer die een rots, de meest hardnekkige weerstand, verbrijzelt? Waar denk je meestal aan als je het woord beleiden hoort? Veel mensen denken eerst aan de definitie die een negatieve betekenis heeft... gedwongen worden om toe te geven dat je iets verkeerds hebt gedaan. Maar als we ons aan Gods woord houden door het hart op te beleiden... dan is het resultaat altijd positief. Een kennis van mij zei dat we Goliath niet kunnen verslaan door onze mond dicht te houden... Toen David zich aan het voorbereiden was om met Goliath te strijden, rende hij op hem af, hardop aan het beleiden wat hij geloofde dat het eindresultaat van de strijd zou zijn. Op deze dag zal de Heer jou in mijn hand overleveren. Zie 1 Samuel 17, vers 46. Dit is een goed voorbeeld hoe wij de vijanden in ons leven moeten benaderen. We moeten onze mond openen en Gods woord uitspreken. Ik wil je sterk aanmoedigen om dagelijks het woord van God hardop uit te spreken. Iedere keer dat er een gedachte bij je opkomt die niet overeenstemt met Gods woord, proclameer dan hardop de waarheid van zijn woord. Je zult zien dat de kracht van het woord de leugen zal overwinnen. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik weet dat uw woord krachtig is. Niets kan het weerstaan. Elke keer dat ik mij in een moeilijke situatie bevind, herinner mij eraan om uw woord hardop te beleiden. In Jezus' naam. Amen. Fijn hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking. Houd je vast aan Gods woord.